ik vond DVS eigenlijk altijd al een, een mooie club die ook zeker de laatste jaren goed voetbal speelde. Ik had al een beetje in mijn achterhoofd van als ik ooit eens ergens zou willen spelen, ergens anders dan Spakenburg, dan, ja, dan zou DVS voor mij denk ik een hele mooie keuze zijn. En nou ja, omdat DVS mij vroeg kwam het mooi uit.